de meeste natuurgeweld kun je aanzien komen, maar bij aardbevingen is dat niet het geval. De meeste bevingen komen voor rond de Grote Oceaan en rond de Middellandse Zee. Maar ook in Indonesië komen veel bevingen voor. Ze gaan vaak gepaard met zoveel kracht dat ze tot veel schade leiden, met name in stedelijke gebieden. Ik ben Alfred Leeman en ik heb een aardbeving meegemaakt in Indonesië. Het was in de nacht van 14 op 15 november 2019 en in één keer begon alles wat te, te trillen en het werd steeds heftiger en toen werd het uh, ja, gigantisch het hele gebouw stond te schudden. De muren, alles, uh, alles bewoog uh, zeg maar. Ja, je weet gewoon niet wat je overkomt. De aardbeving ontstaat als dus op een plek waar aardplaten tegen elkaar of langs elkaar heen schuiven. En dat is eigenlijk een kracht die zich langzaam opbouwt.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 Wij met de lift naar beneden. Ja, de hele lobby van het hotel uh, beneden staat vol. Buiten zaten allemaal mensen. Het hotel grenst aan een ziekenhuis. En, uh, ja, daar was allemaal paniek met, uh, met patiënten die in, met bedden al vast in de, in de gang stonden. Ja, eigenlijk kun je geen kant op. En als er een tsunami komt, dan, uh, ja, dan, uh, dan wordt het hele land uh, uh, overspoeld door een enorme schokgolf. Ja, dan mag je hopen dat je een boom kunt vinden of een lantaarnpaal waar je aan vast kunt houden. Aardbevingen komen niet alleen voor op het vaste land, maar ook onder zee, onder de oceanen. Daar heb je die aardplaten namelijk ook liggen, ondanks dat het onder water is. In principe zou je verwachten dat we daar als mens minder last van hebben, omdat het ver van het vaste land kan gebeuren. Maar als zo'n aardplaat iets beweegt, dan zorgt het ervoor dat het water iets omhoog komt. Ontstaat er een golf en naarmate die golf dichter bij land komt en de zee ondieper is, uh, rolt die golf zich op en kunnen ze soms al 10 tot 20 meter hoog worden. En ja, dan kunnen ze een heel uh, kustgebied onder water zetten in korte tijd. Je bent gewoon bang omdat je niet weet uh, wat je te wachten staat. Hè? Wat... Uh... Wat er op je afkomt, ja, je bent er wel wat panieker. Het gevaar staat dus vooral in het feit dat je huis kan instorten. en dat je niet op tijd uh, op de juiste plek staat en dus onder een puin komt. Uh, daarnaast heb je ook vooral uh, de schade, de impacten na. Er kunnen branden ontstaan, gaslekken. Uh, moeilijk bereikbare plekken kunnen ontstaan omdat wegen geblokkeerd zijn. En dat, uh, dat is, heeft vooral juist de grootste impact. ...naar aardbeving en niet zozeer de aardbeving zelf. Ja, je voelt je ook heel, uh, heel kwetsbaar. Hè? Dan blijkt, blijkt toch dat de natuur sterker is uh, hè, dan jezelf. En uh, je weet niet uh, ja, echt wat je te, te wachten staat. En als er echt een tsunami komt of een aardbeving... ...en, en, en de grond scheurt onder je open uh, en je valt in een gat... ...of uh, je wordt uh, vervolgen door, uh, uh, door golven uh, uit de zee. Ja, dan heb je gewoon als klein mensje heb je gewoon weinig te vertellen.